Ik ben Ella, verloskundige. Zucht, zucht, zucht, zuchten. zuchten, zuchten, zuchten. Persen, persen, persen, persen. Misschien toch even een echo maken. Je doet het fantastisch. Nee, dit doet de fucking veel pijn. Knijp met je hand. je Van hel dit. Jullie zien er allemaal echt kapot nu uit. Ja. Echt alsof je overreden bent door een vrachtwagen ofzo. Je hebt vandaag negen kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Ik wil meer mensen. Ja. Cijfers zeggen dat we prima zo door kunnen, is gewoon niet waar. Jongens, wat is dit? Een opstand? Voor jou is dit toch een soort van roeping? Nee, hey Michael. Dit is mijn werk. Oh. Als je geen vagina hebt, begrijp je dit dus sowieso niks. Van. Terwijl, het is gewoon keihard werken. Dat mevrouw. man, Ik vind het ook wel goed om werk en privé een beetje te scheiden. Daarom hebben we seks op de werkplek. <laughs> vind je dat grappig? Wat zeg je voordat je met je vingers bij iemand naar binnen gaat? Hier kom ik. Hier kom ik? Ze houdt van je. Heeft ze dat gezegd? Een soort van. Oké. Okay. Jullie verrichten wonderen elke dag. En dat lijkt soms normaal, maar dat is het natuurlijk nooit. Nou, ik wil er ook bij kijken, hè? Huh? Stream de dramaserie Dag en Nacht op NPO.